hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Vandaag gaan we een unboxing video doen. Het is niet specifiek voor de Orto Lasermaster 2 15W. Um, want dit is niet eens van Orto afkomstig. Dit is afkomstig van de firma Comgrow. En je kunt het al zien wat erop staat. Het is een lasercover, oftewel een omkasting voor je laser. Met een uh, ...bovenzijde die waar je doorheen kunt kijken en die voorzien is van de juiste kleur... ...zodat je simpelweg in het laserlicht kunt kijken. Ja, ik moet dat natuurlijk niet te veel doen, maar dat kan wel. En daarbij ook nog eens een keer aansluitingen om um, een slang aan te sluiten... ...zodat je voor luchtafvoer kunt zorgen. Um, firma Congro, laat ik daar even iets wat vooraf over gaan zeggen. Um, deze koffer die kost afhankelijk van de dollarkoers... Ergens in de buurt van de 84 euro. Als je naar de website van de firma Comro gaat, kun je aangeven dat je de prijzen in euro's wilt hebben. Dan krijg je een europrijs te zien van 77,66 euro. En dat is erg misleidend. Dat kan ik je meteen zeggen. En dat heb ik Comro ook medegedeeld. Want eh, het is simpelweg niet netjes. Wat er namelijk gebeurd is, is dat als je gaat bestellen, dan kun je alleen betalen via Paypal. En eh, Paypal werkt met dollars. Dat betekent dus dat je de oorspronkelijke dollarprijs die er stond, en dat was 79 dollar, die gaat je om worden gerekend naar euro's toe. En vervolgens kom je dan ergens eh, tussen de 82 en 85 euro uit. Kijk, op dat moment kunnen ze beter die europrijs niet gaan noemen, want jij verwacht de europrijs te vertalen. Want ze vertellen wel uitgebreid dat het geen verzendkosten zijn en geen extra kosten van douane en dergelijke. Nou, dat klopt ook. Um, waren het niet. Dat de prijs die zij daar noemen niet de prijs is die jij betaalt. Ander dingetje. Zij, eh, want ik heb ze daar natuurlijk op gewezen. Eh, er waren nog andere problemen overigens met hun website. Op hun website staat vervolgens dat je via Messenger contact met ze, met ze op kunt nemen. Messenger is onderdeel van Facebook, zoals je misschien wel weet. Um, en dat ze dan binnen 24 uur contact met je opnemen. Nou, um, ik kan je vertellen, dat gebeurt dus niet. Um, ik heb ze twee berichten gestuurd. En via Messenger heb ik niet één keer antwoord gekregen. Ja, ik heb antwoord gekregen toen ik ze gemaild heb. Toen heb ik antwoord gekregen en dat antwoord was uh, ja, eigenlijk heel kort door de bocht. Nee, wij doen alleen onze prijzen in dollars. Nee, je zet 77,66 euro op je website. Dus dan moet je dat niet op je website vermelden. Ander dingetje wat ik daarmee gemaakt heb, dat was eigenlijk het begin van de klacht. Ehm... Um, ...was dat ik zeg maar een account aan moest maken en ik heb dat account aangemaakt. Mij werd niet gevraagd waar ik woonde en wat voor adresgegevens. En het systeem gaat er vervolgens gemoedelijk vanuit dat jij in de Verenigde Staten woont. Um, leuk, zou je denken? Dan ga je dat toch veranderen? Ja, moet je proberen. De eerste 24 uur namelijk lukt dat simpelweg niet. He, je kunt het gaan proberen te veranderen, je kunt zeg maar het adres deleten, dat, uh, dat, dat werkt niet eens, he, die, knop, die knop doet het gewoon niet eens. Goed, dan ga je dat adres veranderen, dus je gaat een nieuw adres invoeren, want het adres verdraf veranderen lukt ook niet, dat lukt pas na 24 uur. Blijkt achteraf, he. dat staat er niet, maar dat kom je dan achter. Um, je gaat dus een nieuw adres invoeren, hartstikke mooi, dan voer ik het adres in Nederland in, maar hij verandert de prijzen niet terug naar euro's of wat dan ook. Um, bovendien blijft het standaardadres, de main address, in de Verenigde Staten staan. En dit staat er geen straatnaam of niks bij, maar um, ja, standaard is de USA. Slechte zaak dus. Ja. Um, Oké, okay. dat even over Congo. Um, nogmaals... Um, Homegoos als zich moeten realiseren dat het werken met klanten iets meer is dan alleen maar centen verdienen. Waarbij gezegd moet worden dat de prijs van 84 euro ongeveer voor dit product niet duur is. Maar nogmaals, noem dan geen euro prijzen. Blijf, blijf daar dan van weg. Nogmaals, enige betaalmethode, Paypal. Goed. Um, de adressticker zit aan de andere kant, maar ja, de doos is zo uitgevoerd, dus ik neem aan dat uh, de kant die ik nu boven leg, de kant is die uh, geopend moet worden. Ze waarschuwen voor stand mes maar ja, je moet het toch openmaken, dus dat ga ik doen. We gaan een unboxing doen hiervan. Ze hebben overigens twee modellen van deze enclosure, van deze koffer. Dat is het oude model, verder niks mis mee, die is iets kleiner. Uh, en dan dit nieuwe model, die is wat groter. Ik heb ook van dit nieuwe model nog geen video's, nog geen reviews gezien online op YouTube. Uh, dit zal misschien de eerste zijn, misschien dat er iemand in Amerika dat niet gemaakt heeft. Dat zou best kunnen, maar ik ben er nog niet tegengekomen. Deze gaat hoger zijn, die gaat 50 centimeter hoog zijn. En 70 bij 70 breed en lang. En dat is iets te veel, of duidelijk te veel voor mijn Artur, maar... En wat ik wel belangrijk vind is die 50 centimeter omhoog. Want dat biedt mij de mogelijkheid om iets te construeren. Dat er ook een camera ingehangen ingehang, kan worden. En daar kom ik dan later op terug. Want dat kan je in Lightburn kalibreren En dan kan ik je laten zien wat je met die camera allemaal voor mooie dingen kan doen. Want dat is namelijk niet zomaar van dat je dan op afstand kan kijken van hoe dat met dat laser gaat. Ja, dat kan. Maar er is een hele andere reden voor. En nog veel interessanter. En dat interessante is... ...is dat jij op dat moment zeg maar simpelweg een plaatje hout, al ligt die schots en scheef op je werkbed. De camera zal door zijn calibratie precies herkennen hoe dat stuk hout op dat bed ligt. En jij hoeft in Lightburn alleen maar het object wat je wil laseren op een plekje op dat hout neer te zetten. Zij, het zijn gedraaid, het zijn niet gedraaid, net wat jij wilt. En hij zal het op die plek laseren. Dus je hoeft eigenlijk niet meer uit te richten. Dat doe je eigenlijk via je computer. Oké, okay, ik ga openen. Um, Voorzichtig dus, want je met z'n messag kan daarke, zaken beschadigen. Um, een van mijn kijkers, Luc, uh, toevallig op hetzelfde moment zo'n beetje uh, de uh, cover besteld. Ook Luc heeft hem vandaag binnen gehad. En dat uh, vertelt mij eigenlijk dat dit zo'n beetje de eerste bench is. Want dat is een ander ding. Uh, op een website. Uh, heb ik ergens gelezen dat de leeftijd een 5 tot 6 werkdagen was? Nou, uh, het heeft alleen al twee weken geduurd voordat die afgezonden is. Nou, twee weken, moet ik, zeg ik dat goed? Ja, twee weken heeft het geduurd voordat die afgezonden is. Ja? En dat vertelt mij uh, dat het waarschijnlijk de eerste badge is, omdat er nog geen review van zijn geweest. En ook omdat Comro, toen ik ze met, gewoon met mail benaderde, zei van. Uh, ja, de zending naar ons is iets vertraagd, maar ze gaan er vandaag uit, zeg maar. Dat, nou, dat betekent dus dat zij die zaken besteld hebben, op de website hebben staan, vind ik ook nog niet zo raar. Ja. Um, maar dat het uh, simpelweg een product is wat voor het eerst uitgeleverd wordt. Nou, deze kant is natuurlijk de gevaarlijkste, want uh, nogmaals, het is een soort van polyester... Uh, ja, het zal een ander materiaal zijn hoor, ik, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar een soort van polyester... Uh, ja, omkasting, zeg maar. Ik ga hem overigens niet vandaag opbouwen. Dat gaat ook nog wel even anderhalf tot twee weken duren voordat je de video daarover gaat zien. De reden daarvoor is heel simpel. Um, morgenavond begint de herfstvakantie in Nederland. En um, wij gaan altijd in de herfstvakantie naar uh, de ouders van mijn vrouw in het buitenland. En dat gaan we dan ook uh, doen. Een ander interessant ding bij deze... Um, koffer is tot een verlichting ingebouwd zitten en ook dat gaan we zometeen zien. We gaan eens even kijken wat er allemaal voor moois in zit. Het begint met een paar handschoentjes. Nou, interessant. Als je koude handen hebt, dan kan je handschoentjes. Twee handschoentjes zullen waarschijnlijk nodig zijn voor... Ja, weet niet, moeten we zien. We gaan zien waar het voor nodig is, geen idee. Oké, okay, die ga ik apart leggen. Dan hebben we een, een bouwinstructie. Ik weet niet of die handschoentjes daar ook in staan, nee, nou goed, verder ook geen probleem. Maar wel verder een bouwinstructie van hoe die gaat werken. En ik kan je vertellen, eh, als je gaat kijken op de website van Congo, hij is dus 50 centimeter hoger dan 70 bij 70. Het is een uh, soort van waar waarover dan dus die hoes gedaan wordt. Die hoes die kan in het midden geopend worden, is oranje, die kan helemaal geopend worden, zodat je er echt van bovenaf goed in kunt grijpen. Rechts aan de voorkant zit een opening die afsluitbaar is waar de kabels doorheen kunnen. En links en rechts aan de achterkant zit een uh, aansluiting voor um, een 10 centimeter diameter buis voor uh, luchtafvoer. En als het goed is, als goed is moeten ook uh, de uh, ventilator, ventilator aansluitingen hierbij zitten. Uh, dat zegt het verhaal hier in elk geval ook. Oké, okay. um, dus dat is de handleiding. Dan krijgen we die verlichting. USB LED Unterbauleuchte, Duits. Overigens, de zending komt ook vanuit Duitsland. Uh, ondanks dat je een, uh, een 3S code krijgt, die via Italië, loopt via DHL via uh, Maar hij komt uit Duitsland, de doos is iets wat beschadigd. Uh, nou, ik weet niet of dat een volle heeft. Dat moet ik heel even kijken, dat ga ik even openen. Nee, ik denk het niet. Een hele mooie strip. Prachtige strip, eigenlijk, zeg ik maar gelijk even. Ik vind hem echt mooi. Er zit nog wat in. Ja, er zit een, een kabel, uh, uh, de kabelbindertje bij. Um, en deze komt dus erin te zitten, zodat je ook echt licht kunt maken binnenin, zodat je kunt zien wat je aan het doen bent. Heel fijn. Alleen deze vind ik al bijzonder interessant, want uh, ja, als je een ding moet kopen, bijvoorbeeld bij Halexpress, kost je toch ook denk ik al wel een, een 10 euro, denk ik, schat ik zo. Tenminste, als je hem los moet kopen. Zij zijn ze natuurlijk een uh, fabriek. Dan krijgen we die... Uh, ja, dit is dat, uh, dat materiaal. Hè? Als je het kijkt. Het voelt er apart aan. Grappig. Uh, dit is zeg maar de, om, de omkasting. Zeg maar, die we gaan doen. Ik zal hem eventjes... Even kijken of ik het even open kan maken. Zodat je het ook kan zien. Maar nogmaals, ik ga hem niet in elkaar zetten nu. Ah, plakband. Okay, Kijk, hier hebben we hem, Even die oranje um, Ja, als het ware, uh, zodat je erheen kunt gaan kijken tijdens het werken ermee. Ik laat hem verder ingevouwen zitten, want anders wordt het alleen maar een um, beetje een lastig verhaal om hem netjes op te bergen. Maar het voelt uh, apart aan, ik ben daar, uh, dat voelt wel aardig aan moet ik zeggen, ik, niet verkeerd lijkt me. Um, Waarom schaf ik het aan? Dat mag je rustig weten. Uh, heel af en toe uh, word ik ook wel eens uitgenodigd om ergens een soort van demo of een soort van event bij te wonen. En dan zit je altijd met het probleem dat je op een event, als mensen willen kijken naar jouw laser, nooit natuurlijk uh, in die laser kunnen kijken vanwege dat uh, laserlicht. Uh, dat is één ding. En het tweede is dat zeg maar, de luchtafvoer. Uh, ja, dat is ook wel een dingetje tijdens zo'n event, dus je kunt daar niet, zeg maar, als daar sprinklers hangen bijvoorbeeld, maar even een heleboel rook gaan genereren. Nou, dat is waarom ik uh, die omkasting wil hebben, zodat ik en met die rook wat kan doen, en um, laseren kan, zodat mensen veilig van bovenaf erin kijken. Door dat oranje, um, oranje materiaal zal het diode licht niet echt in de ogen van die mensen gaan schijnen. Dan krijgen we een gigantische lading buizen, want ik zei al, het is een buizensysteem en ik dacht dat het ja, misschien iets van, van plastic buizen zouden zijn, maar nee, het is keurig metaal. Weliswaar bij sommigen zie je dat er aan de top iets zit waar, he, waarmee die vastmaken, dat is dan wel van plastic, maar dat gaat ook wel. En op zich ook nog niet zo erg, want ook dat wil ik gelijk zeggen, ik heb een 3D printer, dus gaat er iets kapot, dan print ik wel nieuw, dat is verder geen probleem. Vele buizenwerk, maar nogmaals, ik ga het nu nog niet opbouwen, dat wordt pas na die vakantie die wij gaan doen. Nou, dan krijgen we alle hoekstukken en bodemstukken. Dat zouden er denk ik 8 moeten zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, precies. En dus op elke hoek eentje. En dat geldt dan ook voor boven. En dan heb je dus inderdaad 8 van die dingen nodig. Nou, ook dat is mooi. En ongetwijfeld, als je nogmaals als zo'n ding erop gaat. ik denk dat binnen de kortst mogelijke keer... Binnen de kortst mogelijke keer op Thingiverse, Thingiverse is de uh, bibliotheek van 3D geprinte zaken. Zullen dit soort daar, zaken daar terug te vinden zijn, zodat je die kunt gaan downloaden en kunt gaan maken. En het laatste. En uh, ik neem aan dat het er één is. Dat is dus die uh, aansluiting voor die luchtventilatorslangen. Hier zit ook nog een, een dopje bij. En de schroefjes zitten er ook bij. De schroefjes zitten erbij. De... Uh, Luchtventilator. Ik weet niet waar die dopjes voor zijn. Dat, uh... niet, die lijken me de mate te hebben van de, um, van de stangen. Dus dat zou eigenlijk ook moeten kunnen werken. En hij is afsluitbaar. Dus hier zit een uh, afsluitbaar systeem in. Um, dus als je geen slang hebt om op aan te sluiten. Nou dan sluit je hem af. Deze bouw je in. Met behulp van deze acrylplaat. En de schroefjes. En daarmee kun je dan je uh, je slang, je afvoerslang, luchtafvoerslang, die kun je gaan aanbrengen. Je zegt luchtafvoerslang, ja, nou moet je luisteren lieve mensen, ik heb dat natuurlijk uh, al uitgezocht en ook al geregeld, dat wil ik ook gelijk zeggen. Uh, want, uh, als je gewoon naar de gamma gaat of naar een bouwmarkt, kun je daar simpelweg zo'n um, zilverkleurige of, of een witte, kan ook nog, Slang, deze is anderhalve meter, veel langer heb ik niet nodig natuurlijk, want ja, je kunt die drie meter krijgen, vijf meter krijgen, maar wat moet je daarmee? Anderhalve meter met wat tie wraps, waarmee je hem kunt vastzetten. Of dat met die tie raps lekker gaat zijn, dat weet ik nog niet, dat ga ik vaststellen. Dat ga ik laten zien ook op de camera, alleen niet vandaag. Um, en dan is het zo, uh, voor de mensen die uh, dat weten, maar goed, je gaat dit later zien hoor, ik ga dat nu niet laten zien, maar ik gebruik als luchtafvoer een soldeerafvoer. afvoer. Um, en die is aan de voorkant van, is die vierkant. Uh, daar past dit natuurlijk niet op. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb met mijn 3D-printer, dit is als het ware de vierkant van die soldeer. Dit is de kant waarop de buis wordt aangesloten. Dit is een 10 centimeter diameter. Normaal gesproken zou je met een beetje en doen, moet je dit aan kunnen brengen. Ik heb bewust ook een randje meegeprint, zodat die erachter blijft hangen. En de andere kant dus, in deze. En voilà, we hebben een lucht systeem. Nou, um, dit was de unboxing video. Je hebt gehoord, er was wat kritiek op Congro. Uh, ik hoop dat Congro daar iets mee gaat doen. Dat weet ik niet. Uh, ik hoop dat ze dat wel doen, want dat is niet zo heel handig als je dat uh, niet doet als je niet naar je cliënten luistert. Ze zullen nog niet in de gaten hebben, dat bij de vragen die ik gesteld heb, dat ik iemand ben die, uh, die die video's maakt. Ik denk dat ze dan wat voorzichtiger waren geweest. Maar, uh, nou ja, goed, dat is de prijs die je betaalt als je... Uh, simpelweg uh, dingen doet en antwoord geeft daar noem maar op. Ik ben er wel van overtuigd dat het product prima gaat zijn. En dat me dat gaat uh, voldoen aan de eisen die ik eraan stel. En dat is het allerbelangrijkste. Um, ik hoop dat je deze unboxing video leuk vond. Volgende keer gaan we hem bouwen. Ga ik je ook laten zien. Daarbij komt ook aan bod dat verhaal van de uh, 3D geprinte uh, buishouder voor die soldeer afzuiging. Um, en daarna gaan we eens kijken van, oké, okay, hoe ziet dat er dan in werkelijkheid uit? En gaan we kijken of we iets met die camera kunnen gaan doen. Nou, tot de volgende keer. Het gaat wel een weekje, weekje of twee overheen voordat dat de volgende video komt. Geen zorg, hij komt. Geen probleem. Alleen ik heb er nu even geen tijd voor. Tot de volgende keer. Dag.